Welkom bij uh, Pauls uh, Model Train stuff. Uh, in, ik ben verder gegaan met mijn Boston M1. Ik heb het een en ander uh, off-camera gedaan, zo het ik uh, zeggen. Omdat het toch een vrij veel gepriegel uh, was en niet precies waar welke richting het uit zou gaan. Uh, ik heb inmiddels de kabels vastgezet met wat tireps. Uh, de decoder heb ik gestopt tussen de kabels en de motor. Dan blijft hij, denk ik, wel goed zitten. De verlichting aan de voorkant die heb ik weer losgemaakt. Uh, heb ik een tweede kabel bijgemaakt de blauwe kant, zodat ik ook de achterkant verlichting kan aansluiten? En ik heb hem inderdaad uh, uh, vastgelijmd. Ik had hier nog een klein stukje plastic zitten, zal ik dadelijk aan de andere kant laten zien. Dat was om ervoor, te om ervoor te zorgen dat de LED niet een heel duidelijke LED uh, schijn hier op de voorkant achterliet. Maar met het opzetten van de kap bleek dat precies hier tegen de onderkant aan te duwen en die led eigenlijk uh, hoger te zitten dan ik dacht. Uh, aan de achterkant heb ik wel dat stuk plastic laten zitten. Dit is een zwart stuk plastic uh, zodat er ook zo weinig mogelijk uh, licht andere kanten op uh, schijnt en het het mooi hier door de voorkant heen komt. Uh, ik heb de motoraansluiting omgedraaid uh, aangezien hij dus de de kant op reed en uh, nog wat uh, kabels ingekort, dus uh, als ik hem nu op het spoor zet, kijk hij krijgt meteen het signaal: je moet achteruit rijden, dus de achterverlichting uh, brandt uh, meteen. Schijnt ook mooi tegen het plaatje aan, hoewel het zou iets mooier kunnen zijn. Dus ik heb nu, hij zegt trouwens dat dit voorwoord is. Nee, wacht. Nee, nee, dit is reverse. Als ik hem nu op forward zet, het ding is net geïnitialiseerd in de verkeerde staat. Als dus ik hem nu op forward zet, en een beetje laten rijden. Kijk, dan gaat de lamp naar de voorkant branden. Uh, de voorgaande screen captures waren elke keer kapot, dat bleek een bug te zijn op mijn MacBook. Ik hoop dat hij het nu wel doet, zodat ik kan laten zien wat ik hier een beetje aan het doen ben. Laten we nu achteruit rijden. En heel langzaam kruipt hij achteruit. Dat hopsje dat, uh, komt omdat ik waarschijnlijk iets te onnauwkeurig ben met het uh, dienen van de slider. Ik denk dat als ik de stopnop indruk, ja, dan stopt hij gewoon precies. Nou, om in elkaar te zetten, deze was vrij eenvoudig uit elkaar het te halen. Dit moet precies daar. Is die decoder toch nog net te breed. Ik had gehoopt dat het kon op die plek weer decoder, maar dat gaat helaas net niet. Dan zet ik hem tussen de poten van de led. Zo zou het moeten passen. Die gaan hier zo. Er zit hier een kabel achter het haakje. Het is altijd wat gepuzzel. Ah, hij zou trouwens ook gewoon er los op moeten kunnen liggen. Ik wil dan niet nog meer tie uh, insteken. Maar op zich is de, de tie tireps en duct tape toch de oplossing van de meeste problemen. Ja. Hop, oh, zo. Decoder erin. Hij rammelt niet. Prima. Het hele blok. En op en dan Moet hij als hij pakt schuiven. Ho ho ho, nee, volgens mij. Ja, zo. Dan dus houden de schroeven erin. Voor er iets uit elkaar valt. het enige wat nog moet gebeuren eigenlijk is dat deze een fatsoenlijk klutje krijgt. En ja, dat zal niet zo heel snel gebeuren. Hij moet ook nog gecalibreerd worden. Dat hij, uh, als ik hem op, uh, op stand 2 zet, dat hij net zo hard rijdt als een andere trein op stand 2. De manieren om dat te doen heb ik naar gekeken. Maar daar heb ik eigenlijk een langere baan voor nodig. Met melders van hey, deze trein rijdt nu langs dit checkpoint, zullen we maar zeggen. Nou, dat is niet iets... Uh, wat ik op dit moment voor handen heb. Even kijken. Oh. Volgens mij zit er een kabelklem. Uh, ik zie ook mijn uh, Arduino uh, als een uh, licht uitgaan. Volgens mij uh, is dit de uh, over, uh, overload protection die hier uh, inschiet. dan weet ik ook weer dat hij uh, niet gewoon doorbrandt, maar uh, zelf de stroom eraf haalt. De Coder Pro denkt nog steeds dat er stroom op staat. En ja, hier zit inderdaad één kabel om de witte as heen gedraaid. Dit heb ik al een keer eerder gehad, ik dacht, uh, ik heb ze ook geprobeerd in te korten, zodat dus het niet meer gebeurde. Ja, het is vrij, uh, vrij lastig. Eens kijken of ik hier nog iets mee kan. Ik heb ik kleinere tirep's nodig, dus. dat is nog een verbeterpuntje. Even vlucht testen met twee schroeven. De stromen weer opnieuw opzetten. Kijk aan. Oeh, vliegt er bijna vanaf. Het is toch een bug in het programma dat als je hem verwisselt, dat hij ineens een stuk verder schiet. En hij staat niet goed op de rails, dus hij maakt niet altijd even goed contact. Ik vind het mooi. Ik hoop dat op de camera ook de verlichting te zien is. En ik hoop dat mijn opname dit keer wel gelukt is. Stop er maar mee. Goed, bedankt voor het kijken en uh, ik ga proberen om nu nog een keer te proberen de beelden erin te monteren die ik opgenomen heb vanuit mijn laptop, waarop de programmatuur te zien is. En ik ga eens bedenken hoe ik dit kan kalibreren. Misschien is het wel het makkelijkste om uh, gewoon twee treinen erop uh, te zetten. Kijk wat ze rijden op dit kleine stukje. Maar ja, ik heb in ieder geval één trein van, ik vermoed dat die redelijk goed ingeregeld is. En dat is die uh, Roco-Hones-trein. Maar uh, hier ben ik alweer heel blij mee. Ik denk dat de volgende gaat worden uh, ofwel deze en Lima of mijn 1300 uh, u heft trein die ik uh, voorzien heb van uh, LED-verlichting. Maar uh, dat zie ik wel weer de volgende keer dat ik hier ben ga gaan. Bedankt voor het kijken en uh, tot ziens.